Goudmarkers zijn goudstaafjes van 4 mm lang en 1 mm dik. We brengen deze markers in om de beweging van de prostaat goed te kunnen volgen tijdens de bestraling. Via de anus brengen we eerst een echoapparaat in. Hierdoor kunnen we de prostaat goed zien. Door de huid plaatsen we daarna met behulp van twee holle naalden vier markers in de prostaat. De radiotherapeut geeft u tijdens het eerste gesprek een recept mee voor antibiotica die u inneemt voor en na de plaatsing van deze goudmarkers. Ongeveer een week na plaatsing van de markers krijgt u een CT-scan die we gebruiken als voorbereiding op de bestraling.